Daniel nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en stadhouders omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daniel is een man in de Bijbel die wordt omschreven als iemand die een uitnemende geest heeft. Als gevolg hiervan bracht God hem in de gunst bij de koning, hetgeen leidde tot zijn benoeming boven alle andere leiders van het land. Maar zijn toewijding aan God werd beproefd. De leiders hielden er niet van dat Daniel in de gunst was bij de koning. Dus manipuleerden zij de koning om een regeringsbesluit te ondertekenen waarin het voor iedereen verboden werd om gedurende dertig dagen iemand anders dan de koning te aanbidden. Bij schending van dit besluit werd men in de leeuwenkuil gegooid. Daniel dook niet onder voor dit besluit. Hij was meer bezorgd over zijn toewijding aan God. Als je het verhaal kent, dan weet je dat God hem volledig heeft beschermd en uiteindelijk werd verheerlijkt. Ik wil je aanmoedigen om met diezelfde uitmuntende geest te leven... Wees vastberaden om voor God te leven op elk gebied van je leven. Als je dat doet, zul je aan je ware doel voldoen en God in alles wat je doet verheerlijken, net zoals Daniel. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, ik wijd mezelf toe aan een leven van uitmuntendheid, net zoals Daniel. Geef in mij een uitnemende geest, zodat ik u van harte oprecht mag dienen in alles wat ik doe. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.